Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we een uh, volumeschakelaar maken voor je Google Chromecast. En hiervoor gebruik ik een uh, klik aanlijk uit AGI CT202 afstandsbediening. En we hebben een uh, BadLogic nummer variabele nodig. Uh, maak dus eerst even de nummer aan. En als je dat gedaan hebt, dan kunnen we verder gaan met het maken van de variabelen hebben gemaakt. Kunnen we gaan beginnen met het maken van de flows. Als eerste gaan we een flow maken uh, waarmee we het volume kunnen verhogen. Dus ik klik op Create new Flow. Vul ik de naam in. Vol up. In de as kolom selecte selecteer ik de schakelaar, dus de hardware matige schakelaar waarmee ik uh, het volume wil verhogen en verlagen. Selecteer ik knopjes ingedrukt. En zeg ik hier helderheid omhoog. Dan ga ik naar de dan kolom en dan ga ik een Bedalogje kaart opzoeken. En dan selecteer ik even kijken, deze kaart. Dan gaan we een tekst invullen en dan vullen we in round. Twee haakjes. Klikken we op de tag stukje volume van je Chromecast op, of de speaker die je gebruikt. Ik zeg even schoon en dan gaan we de achter invullen, plus 0.1, Nu doen we weer een hm. haakje sluiten, zeggen we comma 1. En dan doen we weer een haakje sluiten. Dan als uh, variabele zeggen we radius, radiosetnieuwe volume. En dan klik ik op save. Dan gaan we deze dupliceren. Dan gaan we de naam eventjes aanpassen. Down. En in de as-kolom verander ik de schakelen naar helderheid omlaag En in de dan-kolom verander ik alleen het plusje in een minnetje. Voor de rest kan ik hem helemaal laten staan. Klik ik weer op save. Nu ga ik een nieuwe flow aanmaken. Geef ik het weer een naam. In de als-kolom selecteer ik de logic-kaart variable changed kies ik de variabele Radio Zet Nieuw volume. In de kolom zoek ik de Chromecast op die ik net gebruikt heb. Dus het is mijn Google Home. Die zit hier helemaal onderaan. En dan zeg ik Zet volume naar. Vervolgens tik ik hier op het tekje en zoek ik de de logic variabel op en zeg ik radio zet nieuw volume nu klik ik op save en nu kan je uh, je volume bedienen met de knop die jij hebt ingesteld vond je dit nou een leuke video doe dan even een blauw duimpje omhoog vergeet ook niet te abonneren en dan uh, zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.